Opnieuw staakt vandaag cabinepersoneel van Ryanair op de luchthaven van Eindhoven. Dit wordt gedaan uit protest tegen het sluiten van de basis op de Eindhovense luchthaven. Het is vandaag dinsdag 23 oktober. Ik ben Jasmijn en dit is het EU-Claimnieuws. Op 6 november sluit de basis van Ryanair op Eindhoven Airport. Het gevolg is dat Nederlandse piloten, stewards en stewardessen hun baan verliezen. Het enige alternatief voor het personeel is verhuizen naar een andere basis in een ander land. Onacceptabel vindt vakbond VNV, die in een juridisch proces verwikkeld is met de Ierse budgetmaatschappij. Na de vele Ryanair stakingen van afgelopen zomer hebben ruim 200.000 passagiers recht op een vergoeding voor het tijdsverlies tot door de stakingen van Ryanair hebben geleden. Zat jouw vlucht hier ook bij? Dien dan snel je claim in bij EU-claim En wij gaan deze vergoeding voor je ophalen. De staking van vandaag heeft weinig effect op het vliegverkeer. Ryanair zet vervangend personeel in. Toch hebben enkele vluchten lange vertragingen opgelopen. Passagiers hebben dan ook recht op een vergoeding van 250 euro of 400 euro voor deze langdurige vertragingen. Twijfel jij over jouw recht bij een vertraagde of een geannuleerde vlucht... Check dan snel jouw rechten op euclaim.nl.